Er zijn nog maar een paar kaarten beschikbaar, hè? Ja. Er zijn nog maar een paar kaarten beschikbaar voor 21 september hier in de Mediacentrale. Het symposium Druk met Werkgeluk. Antwoord op al uw vragen rondom werkgeluk, organisatie en inzetbaarheid met onder andere Gerard Kemkes, Mark Vletter. Veel vragen, discussie, collegetour, noem het maar op, dit wil je niet missen. 21 september, laatste kaarten.